Ik ben in de auto samen met moeders. Ik heb zondag mijn allereerste B-wedstrijd. Dat staat al vijf en een half jaar op mijn uh, bucketlistlijst. Op mijn verlanglijst. Op mijn verlanglijst. Moeders moeten ervan lachen. En het is nu eindelijk zover. Ik ga zondag voor de eerste starten. Zo, ja. Dus als je denkt, nou deze overgang was lekker voor mekaar, dan draaf je eruit door. Goed. Ja. Als je nou ziet dat zij daar langs de bal komt, houdt ze heel klein de in je afstand, oké? Ja. Goed, ja, heel goed. Soepel blijven zitten. Ja. ja, heel goed. Twee kuiten. Ja, en dan je kuiten let op, heel erg te veel met je binneteuken. Denk weer aan de directeur en de assistent? Zo, ja. Net als dat je niet hele vaste dingen geeft, hè? Zo, ja. goed, gezitten, zoet gezitten. Goed zo. je lang. Dus probeer wel met je benen heel goed het verschil te maken tussen je kuit en je sport. Dat je je sport alleen geeft als het echt nodig is. Dat je je kuiten aanhaalt, dat is geen probleem. Niet echt een je sport. Nog Je moet je hand opsluiten, maar aangeven dat dan toch met je kuit weer een beetje tegen zijn heen. Dus dan je moet wel je navel houden. Denk ook een klein beetje aan het TikTok-filmpje wat we toen gemaakt hebben, hè? Als je met je bovenlicht gaat naar voren gaat, dan gaat je Dus voel dat je heel goed moet zit En hij mag ietsje vlotter dragen. Niet zo zeg maar. Zo, niet meer op die jagen. Zo, maar krijg je het over. Hou hem recht. Zo, ja. Ja, denk aan het voelen van de schouder, niet zo moeilijk. Zo, goed zo, goed zo. De buik is een lijf die moet komen tussen de schot en de staart, niet tussen de oren en de schotten. Zo, ja. En als dat ja. kan, ga je steeds weet, of je de wat ruimte kan maken. Zo, helemaal goed. Zo, ja. heel goed, heel goed. Aanzeven, welkom in de laatste Rechterhand. ja. Hij hoeft niet hard, maar je maakt jezelf lang. Dus je houdt aan je zichtcontrole en je bent een mooie grote pas. mooie grote pas. Zij kijken waar je naartoe gaat. Kijk waar je naartoe gaat. mooie grote pas. Zo. Goed zo. Rechterhand En, en. Kopen bij de link. rijden. alvast voor. Ja, mooie, kijk. Kijk, kijk. Ja, mooie, ja. Wij rijden. Stuur, kun dus je een met grote passen naar voren. Ja, ga je een beetje slingeren. dan? Ga je een beetje naar voren. Ga eens hem van de hand verrouwen en de eraf verruimen. Ja, voordat je naar voren gaat, mag je een heel klein beetje naar de linktwinkel vragen, of je ietsje meer wil zak. Ja, ja, ietsje bezwaggen. En dan ga je naar voren, ietsje bezwaggen. Ja, heel mooi. En op, op, je zit. denk Goed zo. Maak de laag, dan een beetje volop dan wordt je lekker. Ja, maar dus je zit daar rechts een lekker zo. A en links. B, E, B, Goed Zit. Heel goed, jezelf lang maken zitten. B, E, B, overvoer. Zitten. Zitten. Ja, ook hier, los zit er boven mijn En dan. Tussen F en C, arbeidsbrand. Zo kun dat op je zien. Maar dan, hoe zou het betekent Zo. Van de, de een naar de elle en van de andere. Van de een naar de R en van de andere. Dan de deur zo En denk toch aan de volgende pas. Het hoeft niet stom te ja. zijn. Zo. Ja, ik ja. het dat het de volgende pas dus aan de hoek rechts aan B De dan weer een beetje, en weg, en weg. Ja, zo, daarna niet zo En Ja, zo. Laat niet worden. Het is heel goed. maar laat het niet zo. Ja, jij bent tijd. Ja, zo worden. Aafdelen, daarna aan bij de stap. Oh, even over he. Kijk, ja ik ja. ja. ja. ja, ja. dus die wat dat de mijne de mijne oogjes oogjes voor de acceptatie zo zo kijk hoor dat ja. hoor dat voor hoor dat je hoor dat je hoor dat je hoor dat je je hoor dat je hoor dat je ja, dan zit je erop. Precies. En hou er recht. Hou rechter Ik heb even van je handen, het Zo, weet ik je thuis af. Pek je af. Zo. Heel goed. Even een rondje stappen. Dat is nu zaterdagavond, het is de dag voor de wedstrijd. Dus we kunnen. Tussen de witte hekjes even zo een beetje oefenen. We doen ook de proefjes even oefenen. Om te kijken waar moeten we nog een beetje aan werken. Misschien kunnen we nu dingetjes overnieuw doen. Om te zorgen dat we natuurlijk een beetje de puntjes op de i zetten voor de wedstrijd. Kijk, kijk. Ja, denk grote de voorwaarts te passen. Grote voorwaarts te passen. Goed zo. Link eraf. Eén twee, drie. En met Ja, een beetje rechterwegen aan de naam Kijk, sturen. Heel goed. Kijk, scherp de hand veranderen. A, en zijn nog verhuidelijk. De dat je ervoor gebracht. Echt wel. een zijn ervoor Dan kun je een beetje naar voren. gaan? We de dan gebracht. Nee, nee, en en ik en nee, en nee, Heel. en nee, O en de Amsterdam ah! en ik ben en hals, lopen onder de hele En hij? mee, je zat goed te en toch, je van goed te gaan en toch, je zat goed gaan en toch, je zat goed te gaan en je en houden tussen die luiken tussen de C en de haven. Ma, en en de Amsterdam. Ja, nee, nee, nee, de nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik ben heel zorgwekkend. Lekker Dan ga je met je zo. Rijden 2, 3, 4, 5, de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, A is A, O, G, G, G, de G, de G, de de A. je Dus je hebt. Dat is een paar Dan zetten zo ja, je zo'n heel lang stuk. Ja, Ja, denk alleen maar je Zelf Zelfs met je been later voor dan heb je de stap vooruit. Ja, de been en Ja, goed. En dat is stap vooruit. Been Ja, Dus deze neus naar voren. Neus naar voren. Neus naar voren. En in die been gaat hand handen als je dat aftrekken. Niet met je sportje vooruit, want dan dragen ze aan, aan. Dus een beetje met je kuit aan. Dus ja. oh. je wilt die markt? O, oh. O. Oh. Zo. Oh. Dus K in A arbeidsgraf. A, X, A, grote kop. Dus X en A arbeidsgraf van ja. B. Ik dus kiezen. jij ja, tussen de X en de A. Zorg dat je goed voorbereidt. Dan je de beste plekjes van A. Heel, heel precies. mooie vrouwen. Stuur naar handen te blijven. Zo, ja, twee, twee, twee. Onder. Ja, goed zo. Gaat je slikkeren. Laat je boven op Heel goed. Boven op Zo. Zo. Dus een M- en C-arbeidsdraf. Maak je lang op je zit. h even van hand veranderen en de draf verruimen. Dus begin rustig. Ja, laat hem een klein beetje meer zakken. En dan naar voren. Ja, blijf rechtop, blijf rechtop, blijf rechtop. Goed, goed. En weer terug. Zonder dat het wordt hè? A, afwenden en stap. Heel goed. Denk voorwaarts in die stap. Denk zijn neusje naar voren. Ja, en zelfs met je been voorwaarts denkend ga je de hand houden tussen de X en de G. Wel je been voorwaarts denkt. Ja, dan heb je een beetje plat dat je recht staat en zelfs een mooi vierkant. Zo, lekker uitstappen, hè? Let op, je hebt supergoed gereden. Je moet opletten dat je morgen niet harder gaat rijden, maar dat er wel een beetje energie in zit. Anders is het heel netjes, maar te slow. Dus dan krijg je wel goede punten waar dan zet. je jullie bij alles actiever. Actiever. Dus betekent niet dat je harder moet rijden. Want dan gaat die kleine snelle pasjes. Je wil dat die wat lekkerder voorwaarts grote passen maakt. Ja? Goed, zo, top. Dus let op dat het niet te veel aan de lof hoor. Ja, goed zo. Schiet daar. ik daar. Uit. Ja, zie je dat? Goed. Nou, die buiten dat niet helemaal goed kunnen. Zo, ja. Probeer te kijken dat die buitendeug een beetje in controle is. Zo, ja. Goed zo. Ja, opvangen in je zit, opvangen in je zit. Maak jezelf lang en rijd meteen nog een volgtest. Ga niet die hele lange zijde met een paard met je hoofd omhoog zitten rijden. Zo, daar. ja goed ja, als je een beetje voor je binnenkant opzij kan duwen, je ren, een beetje zit en weer opzij, als je ren, zit en weer opzij, en... En dan een klein beetje terug. Want in dat terug moet ze dan de hals, de, de rug en die bekken weer loslaten. Dan laat die dan niet losputten. Zo goed en dan ga je zo, ja en weer een beetje terug. Steeds het ga een beetje naar die en naar de, de stappen. Zo. Zo, met boven moet je natuurlijk opletten dat hij niet te slow wordt. Maar met haar ja, moet je iedere keer even terug om die ontspanning in de rug te zoeken. En dan weer kijken of je dat steeds weer meer naar voren kan. Raak je het kwijt, moet je weer even terug om die rug te laten ontspannen en dan weer naar voren. Dit is gewoon een keelklier, die is alleen maar heel strak zitten houden zo. Dus daarom vind ik het ook heel belangrijk dat ze een beetje meer die ontspanning pakt, omdat ze deze zo sterk maakt. Maar Hoe kan ze die zo sterk maken en dat ze dan zo sterk is? Nee, dat willen we toch? We moeten het zo veel sterker nee. en zo dik. Het, het doel oh, ja. is, zie je dat? Die. Maar bij Boris is die er niet. Nee, omdat hij dat niet doet. Kijk en we willen. lieve blondie. Kijk, kijk nu eens aan deze kant bij mij naar die hals. Ja, wacht even, wacht even. Kijk hier, daar verdwijnt Zie je dat? Ja. Zo, dus daar willen we naartoe. Zeg maar in het B heb je natuurlijk een beetje figuren. In het L1 krijg je wijken. In het L2 krijg je meer wijken. In het M1 heb je schouder binnenwaarts. M2 heb je schouder binnenwaarts en travers. En eigenlijk als je schouder binnenwaarts en travers kan, dan kan je ook appiëren. Dus in het Z1 heb je dan appiëren en van de galop naar de stap en van de stap naar de galop. Eigenlijk. En de bak is natuurlijk veel groter. Ja de i en de tijd van de bak dat het groter is. Heb je die letters erbij, zeg maar. Goed zo. Oké, okay, ga je zo weer draven, Tess. Zo. Op je zit, maak jezelf mooi lang. Op je zit, maak jezelf mooi lang. Toch hou je er een beetje tussen de bovenkanten van je kuiten. Goed. En mooi aan. Je zit weer terug. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Zo van de hand veranderen. Ja, keurig, Tess. Als je langs de traat langs een spiegel rijdt, wil je eigenlijk zien dat haar oren lager zijn dan haar schotten en haar rug. Ja, een klein beetje hier weer aangeven waar je die hand naartoe wil. Goed zo, ja. Goed zo, keurig. Houd tussen twee teugels, twee benen. Zo. Ja, En weer. Als het moeilijk wordt, meteen draaien. Zolang je aan het trainen bent, zoek je alles een beetje in de wending en in de buiging. Zo, ja. Tempo, wel je zit. zitten. Goed zo. Daar, dat is mooi Tess, dat is mooi. Zo, daar moet je naartoe. natuurlijk, zo ja. Heel goed. Heel goed, heel goed. Ik weet ook zeker dat we dan een veel mooiere bespierde hals krijgen als we dit een gevoel houden. Zo ja. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Zo ja. Zo ja. Goed zo. Ja, jij denkt dat het kans om die straks een stukje rechter gaat lopen. Maar bereid goed voor. En voel dat het op een kleine hulp kan. Zo ja. Heel goed, zo. Ja, daar wil je naartoe. Tussen je teugels en je kuiten houden. Heel goed. En los zitten. Maak jezelf mooi lang. Zo, ja. Super. Super. Zo, ja. En steek. Even je ding doen en weer lukken. Even je ding doen en weer lukken. Zo, ja. Goed zo. Goed zo. Daar. Daar. Heel goed. Zo, ja. En zo je overgang naar de draf. Maak jezelf mooi lachen. Op je zit, wil je naar de draf. Vraag ontspannen van die hals. Je doet het gewoon niet als ze zich uitgespant. Zo, ja. Als ze over de rug is, dus zichzelf ontspant en die rug ook gebruikt, dan zal ze ook de mooiste overgang kunnen maken. Zo, ja. Opvangen hem we los, opvangen hem los, opvang vangen weer los. Heel goed, heel goed. Houd recht, En meteen weer rust in je zit. goed zo. Zullen we gewoon een keer kijken of we zo die proef kunnen rijden? Ja. Goed, goed zo, goed zo. Zo, dus let op dat je niet te veel stuurt aan je binnenteugel Goed zo, daar. Twee teugels. Zitten. Heel goed. Ja. Een vrouwtje. Ja, en gewoon vandaag, omdat we aan het trainen zijn, willen we hem eigenlijk vandaag heel erg als een stofzuiger. C, rechterhand. M, F, gebroken lijn 5 meter. Rechthouden, keurig. Op tijd sturen. Om je rechterbeen, M, F, gebroken lijn 5 meter. Hou recht. Hou recht. Tussen twee kuiten. Zo, ja. En je mag wel een beetje vragen. Hè? Je hoeft niet er van af te blijven. Wel steeds een beetje aangeven waar je die mond ook naartoe wil. Kijk eens en van hand veranderende draf verruimen. Ook in die midden eraf. Toch die hals een beetje lager vragen. En dan de draf steeds groter. Lager vragen. Toch die hals iets lager. Die hals iets lager. Die hals iets lager. Dan liever test. Zeker in je training iets minder naar voren, maar wel die hals lager. Haartafel grove lijf, 5 meter. Laat me zakken. Goed zo. Laat me zakken. Vraag maar naar beneden. Goed. Ja, ja. Keurig. tussen aan en echt ook links. Zorg dat je, je niet te voorbereid bent. Heel goed. Mooi. B, E, B. Grote vondes. Om je weer. Om je binnenbeen, dus tussen H en C, hard. straf. Twee deugels, heel goed. Op je zit, net tussen M en C. -part. Goed, je lang, maak je lang heel goed. Eén F, van de hand veranderen. Recht, heel goed. Dus A en K. Rechts. Recht. Recht. Recht. Heel goed. Eén, één. Goed, e, Hou recht. Heel goed. Keurig. Keurig. En zelfs gewoon gewoon keurig Gewoon, achterop blijven zitten. Zo. En toen zijn haar zitten eraf. En tussen ze en B stappen. Lang. Hou recht, hou recht, hou recht. Zo, ja. D, K. -k Hand veranderen en de stap ruimen. Dus en weer naar de stap en de stappen. Goed zo rustig aan. Je, je mag die hals naar de zakken. Zo, ja. Ja, neem je tijd. Voeg zo, zo. Daar. Daar. En voel ook steeds bij jezelf. Als je die hals naar beneden laat zakken, wat voor hulp heb je daar precies te geven? Zo, en echt die neus helemaal langer naar voren, Zakjes met je kijken. Zakjes en een beetje voelen tot waar je been kan geven. Als je denkt, ik zit te veel bij de draf, moet je even je been los. Zo. goed zo. Maar dat is gewoon even open voor iedereen in elk paard, een beetje uitzoeken waar dat zit. Dus A en B en B, gewoon vol Goed zo. Ontspan jezelf. Goed zo. B, E, B, grote volte, hals staat te strekken. Nou, tussen benen en teugels maag doen we dat nu even niet. Zo ja. Heel Mooi test. Dus. Zo ja. En steeds goed naar jezelf toe. Welke halve heb ik daar dan gegeven waarop ze zo mooi is ingezakt. Heb ik eens iets opgevangen of heb ik juist een B gegeven? C, X, halve grote volte. X, B, rechterhand. C, X, halve grote volte, dus mooi de hoek daar afsnijden. Zo. Ja, heel goed. Om je binnenbeen. Om je binnenbeen. Zo, ja. Zo, C, X, halve grote volte, lees. X, B, rechterhand. Ja, goed zo. Dan de de volte een beetje om te wijken voor je binnenbeen. Maak meteen mooi recht, een kleine tempo controle. A ah, afwenden en arbeid stappen. Zo ja, A ah, afwenden, heel goed. Ja, en laat het niet los aan de voorkant hè, goed zo. Probeer het onder controle te houden. Twee teugels, ja, twee teugels, twee teugels. Zo, ja, goed zo, goed zo, daar, daar, heel goed. En naar de stap. Heel goed, hou recht Hou je tuin eromheen. Tussen X en G handhouden, goed met je tuin er aan naar de hand houden. Ja. En zoals Max zegt, mag het? Ja, inderdaad. Ja. Goed zo. Heel, goed. Heel goed. En dan doen we meteen die andere. AXC binnenkomen, draf C, linkerhand. AXC binnenkomen, draf C, linkerhand. Zo, en recht. Linkerhand. En wat ik nog was, was Linkerhand. E, afwenden B, rechterhand. E, afwende B, rechterhand. Ja, en probeer het onder controle te houden. Rechterhand, voordat zij zich ergens strak heeft gemaakt. Goed zo. Ja. Dus probeer te zorgen dat je hetzelfde voelt. Dat voordat zij zich ergens strak heeft gemaakt, of de tempel over je Dit is heel mooi. Dit, zo zouden ze zelfs morgen ook gewoon mogen lopen. Zo, ja. Kijken, tijd sturen. B, rechterhand. en in jou. Rechterhand, kijk eens. En de veranderen. En daarbij midden eraf. Maar ik heb liever dat je nu even oefent dat die diagonaal wel laag is. En dat je daarin naar voren rijdt. Dus misschien is na het eind maar drie passen dat je naar voren rijdt. Maar dat hij niet helemaal omhoog komt voor keer. Ja, goed zo. Twee teugels, maakt contact. af. Goed zo. CXC grote volt en de hals laten strekken. CXC grote volt en de hals laten strekken. Heel mooi, ja. Goed zo. Goed zo. Twee teugels, twee teugels. Tempo van jou, tempo van jou. voel je dat ze dan een beetje over ja, goed. Dus tussen C en H, de op maat. Wow. Goed zo. Been mooi lang, dus niet te veel je spoor, maar vooral je kuis. E, F, van hand veranderen. En probeer wel zacht de verbinding te houden, hè? er wel de mond op te voelen. E, F, van hand veranderen, A, X, A, grote volte. Kies een bedrijf, misschien moet u wel tussen de K en de A doen, straks het aangalopperen. Zo ja. Als je maar voor de A zit, A heeft A grote volte. Of de volte tussen X het aangalop rechts. Zo, wat dan ook mooi van jou is, dat je voor je binnenkuit je buik wat naar buiten toe drukt. Dat ze mooi zichzelf ontspant. Heel goed. Een EBE grote volte. Keurig, aan je zit, aan je zit. Blijf ook met die billen dicht bij dat samen. Zo, ja. Blijf met die billen dicht bij dat samen. Goed zo. En dan tussen H en C naar de draf. En tussen de M en de B naar de stap. Dus H en C draf. Ja. Haak je lang. Op je zit. Ja, en rustig draven. Rustig draven. Tussen M en B stap. B k de hand veranderen en de stap verruimen. Zo, ja. Heel goed. Je neus nog een beetje meer naar voren lang. En dan zachtjes met je kuiten. En ga je gaat zeggen, grote pas. Grote pas. Maar als je voelt dat ze bijna aan het draaien, moet je even los met je benen Of met je zit. Goed, daar. Dat is gewoon hartstikke goed. Daar. Heel goed. Tussen K en A. Draaien. Nee, tussen echt een A. Draaien. Ja wel K en A. Dera. A is gewoon Heel goed. En tussen X en A, op links. Maar zoek een plek die voor jou het beste voelt. Zo, ja. Of dat nou de, de X is tussen de X en de hoefslag, of de voor de hoefslag, of tussen de K en de A. Dat is maar net wat voor jou het beste voelt. Heel mooi gedaan. B E B. -O. Dat is toch zo fijn aan deze oefening dat je meerdere plekken hebt om aan te kunnen galopperen. Heel mooi, Tess. Heel erg mooi. Zo, ja. Heel zoek die ontspannen. Keurig. Tussen N en C, arbeidsdraf. H, van de hand veranderen en de draf verruimen. Maak je lang. En meteen die rust en die ontspannen. Meteen die rust en die ontspannen. Ja. Daar weer met je, kun je een klein drukken. Zo, ja. Goed zo. Maar nu even goed zo. Daar. Heel, heel mooi. Hou ja, dit. Hou dit en dan naar voren. Hou dit en dan naar voren. Heel goed. A afwenden en arbeid Kijken. Goed zo. Ja, niet de je benen afsteken. Zo, ja. Dus ik zeg heel hard. Helemaal een beetje naar links, hè? Dus ik, ja. Zo, niet verder. Ja, dus ik zeg heel hard houden. Buiten de wij houden. Ja, hartstikke goed. Super, lekker uitstappen Ik heb stress. Hm. Het is vandaag zondag. Ik heb best wedstrijd samen met Blondie en Boris. Ik begin met Blondie. Ik kan geen twee dingen tegelijk Ben je er klaar voor? Ja hoor. hoor. Nou, we gaan nu even je opstaan en even je los gaan rijden. Ja. Blondie, Boris. En Boris die ziet er heel spannend uit met oranje springschoenen en blauwe pitchkappen. Een beetje vol Zo. Je buitenoor buiten laat je dat zakken, zonder dat je je arm heen en weer houdt, hè. Dus dat doe je in je hand met de energie die je met je benen erin stopt. En dan toch iets naar voren, hè, want we hebben eigenlijk geen energie meer, ja, goed zo. Ja, we gaan de test even een grote bij de aan en dan gaan we beginnen. Blijf je terug. Maak je lach. Zo, een mooi lang. Tussen A en K, arbeid gaan op. Dicks, roll! Hé hey Tess, het is leuk, hè? Het is leuk. Ontspan, meisje. Je hebt het toch goed gedaan. Neem hey, dit naar voren in plaats van dat je heel hey. veel probeert te coöcieren. Probeer steeds aan wat je wil, maar blijf wel naar die grote vasten zitten. En dan vang je dat weer op in je zit. na twee, nee, vier proeven. Ik ben echt super trots op alle twee... Geen passie. Ik ben echt super trots op alle twee de bonnies. Ze hebben het super goed gedaan. En hopelijk... Uh... Nee, niet hopelijk. Ik ben super blij dat het zo is gegaan. Nou, ik heb best hoge punten. Ik begin bij Boris. Boris had ik bij de eerste proef 185,5. tweede proef... 195. De eerste proef met blondie 201,5 en de tweede proef met blondie had ik 202 punten. Dus ik ben super trots op ze alle twee, dus ja.